Ik ben Harry van Hoekel. ik werk op het Hendrik Piefel College in Zetten en daar ben ik jarenlang lid van de schoolleiding geweest, en daarvoor ivbo coördinator dus ik heb al heel wat leidinggevende van jaar, heb jaar achter de rug. Maar nu ben ik uitgestapt, nu ben ik beleidsmedewerker en geef ik in Nederlands. Het is een brede school, een brede scholengemeenschap, van BWL tot VWO Plus, en het zit allemaal onder één dak, dus het is een brede scholengemeenschap, we zitten allemaal bij elkaar, het is vrij uniek in Nederland. Ik vind het heel erg belangrijk dat de sfeer en de, en de veiligheid goed is bij ons, want dat zijn voor ons voorwaarden voor die kinderen om goed te kunnen leren. Een traditionele school, en uh, nou ja, dat vind je terug in docenten, in de leerlingen en in de ouders. Dat wil helemaal niet zeggen dat we niet uh, modern onderwijs uh, geven, willen geven, maar we zijn echt niet van het nieuwe leren. Dat past niet bij ons en dat past niet bij de school. Maar we vergaten eigenlijk uh, om ook op de resultaten te letten. Daar komen die kinderen ook voor, voor leren en cijfers aan en examens. En uh, ja, dat ging ook niet goed. Dus op een gegeven moment uh, kregen we te maken met een inspectie. Die tikt ons behoorlijk op de vingers. En wat ik erg mooi vind om te merken in mijn eigen les, wat dat zie ik ook bij anderen, is dat je zeg maar, zoveel duidelijkheid verschaft dat je het ook goed erover uh, kunt hebben met leerlingen. En dat leerlingen bijvoorbeeld bij mij aangeven: van uh, op een zaterdagavond zijn ze toevallig aan het werk met de opdracht. En dan sturen ze mij een mailtje met een vraag. Als dus ik dan uh, zondagmiddag toevallig kijk, kan ik antwoord geven en dan kan zo'n kind nog wat doen. En als je dan de volgende les, uh, terwijl nog niet alles ingeleverd hoeft te zijn, wel naar iets leuks gaat en gaat kijken van nou, welke leerlingen hebben al wat ingeleverd en hoe hebben ze dat gedaan. Zullen we daar samen eens naar kijken? Nou, dat, dan, dan, begint het, dan begint het te leven, want dat vinden de kinderen ook prachtig. Op dat digitale bord staat dan bij wijze van spreken een, een, een, een, een, een mooi interview van de klasgenoten, hoe heeft hij dat nou gedaan? En, en daar ligt nog wat te verbeteren bij die andere leerling, nou dat, dat moet hij dan nog maar doen. En daar kun je, dan is dat leereffect enorm op zo'n moment. Wat wel een hele leuke reactie was, ik, ben, ik heb Nederlands en ik heb de beroepsgerichte klassen heb ik. En er zitten heel veel dyslectische leerlingen in. De ouderavond van de eerste klas, uh, begin van dit schooljaar, georganiseerd door de RT'er. Daar was ik ook. En dan zitten daar al die ouders die, uh, met hun dyslectische kind. En uh, nou, dat, dat gaat dan over wat dan dyslectie is. Om, en er kwamen we uit bij het feit dat ik als docent Nederlands heel veel opdrachten op het uh, learning zet. En die ouders die vonden dat geweldig. Die hadden zoiets van dat is ontzettend goed, juist voor onze kinderen. Kunnen wij meekijken? Kunnen we helpen? Weten we precies wat, voor, wat u wil, wat u verlangt van ons kind? Er staat er niet alleen maar huiswerk in de, in de, in de agenda, nee. Wij snappen precies wat u, wat u wil en, en soms hebben onze kinderen, juist onze kinderen, ondersteuning. En we merken ook dat onze kinderen dat heel erg leuk vinden om, om dan ook weer te communiceren met u.